Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van KH Carvlog. Op dit moment staan we met een Mercedes-Benz E-klasse. En Niet er zomaar één, maar een E-klasse All-Train. Laten we snel beginnen. We staan hier aan de voorkant van de Mercedes-Benz 220 d Je kan het meteen herkennen dat dit de all is. Waaraan? Aan deze grille. Dit is de suv grille van Mercedes-Benz. Hier de units van de Mercedes, de multibeam LED's. En wat leuk is, een leuk weetje is dat de e klasse heeft twee ledstrips strips hier. De C heeft er maar één. De E heeft er twee dus. En de s klasse heeft er zelfs drie. Daaraan kan je ook de verschillende klassen van Mercedes herkennen. Verder naar de grill hier, waar het Mercedes-Benz logo in zit. En deze is tegenwoordig dicht. En daar zitten de rijassistenten in. Verder onderaan nog wat chroomdelen. En zo gaan we verder naar de achterkant. We komen eerst hier aan. Dan zie je meteen ook dat het de all is aan de verbrede wielkassen. Hier wat kunststofdelen die hem wat breder maakt. Waardoor hij ook wat stoerder uh, oogt. Ik wil niet zeggen dat hij dan minder comfortabel is. Want we hebben hem net gereden. En hij rijdt gewoon super goed. Hij rijdt gewoon net als je een normale e-klasse rijdt. Ondanks dat hij uh, luchtveringen heeft. En wat hoger op de wielen staat dan de standaard e-klasse. gaan we verder naar achteren. Gewoon een hele luxe uitstraling wel. Dan komen we hier achter, uh, achteraan. Bij de achterlichtunits. Uh, twee uh, ledstrips met een wat, ja, soort diamantjes wat je hier ziet. Ja, dat geeft natuurlijk wel een heel gaaf uh, detail. Hier het Formatic logo. En verder naar achter. Nog de aanduiding e 220 d En hier ook weer die kunststofdelen die de auto wat breder maakt bij de wielkassen, wat hier ook nog een stukje doorloopt. In de deur. Laten we maar uh, een review maken van uh, de binnenkant. Ondertussen zitten we in de Mercedes-Benz E220D Alltrain. En we uh, doen een rijtest. En wat me verbaast is dat deze auto, ondanks dat het een Alltrain is en wat hoger op zijn uh, wielen staat dat hij het comfort heeft eigenlijk van de gewone e-estate en dat vind ik wel heel knap gedaan van Mercedes. En Verder is deze altering van de binnenkant gewoon net de normale e-estate, van alle gemakken en luxe voorzien. We hebben hier in deze auto bruin leer met hout, notenhout hier en dat geeft een heel luxe, luxe uitstraling. Het scherm van de E-klasse die we ook kennen, die in één keer doorloopt, voor je de digitale tellers die je nog kan aanpassen in progressief, sport of normaal. Het multimedia systeem waar Apple CarPlay in zit, maar ook Android Auto. Dus je kan je telefoon makkelijk verbinden, doet het heel goed. Verrest je de, rest, de, de, de, de ventilatoren die je kan uh, mooi netjes zijn weggewerkt in het interieur. Verder de, de bekende Mercedes-Benz-look, uh, comfortabele stoelen, zithouding was ook prettig voor ook langere afstanden. En dat geeft deze auto ook uh, veel comfort. Goede stoelen rijden prettig ook op wat hogere snelheid. Merk je gewoon dat het uh, comfortabel rijdt. Verder dat de, de rode verlichting hier is. Dat kunnen we ook nog aanpassen. Met uh, 64 verschillende kleuren sfeerverlichting. Van pimpelpaars tot rood. En van uh, rood naar, zo naar blauw gaan. Kijk, wordt het, de kleur wordt dan blauw. Wat natuurlijk wel uh, super leuk is. En vooral s'avonds geeft dat wat rust in de auto. Het rijdt wat. Lexter. Je kan de rijhoogte verstellen ook nog als je in de All-Train modus rijdt. Dan komt de auto wat hoger op vering te staan. Uh, Overigens heeft deze auto een luchtvering, wat heel prettig rijdt. En, uh, ondanks dat je dan in de comfort modus of de sportmodus rijdt, geeft het geen gevoel dat je zweeft op de weg. Dat nog wel eens andere merken met een All-Road of een Cross-Country hebben, zoals Volvo en Audi. Deze All-Train heeft dat beduidend veel minder. Dat maakt hem ook zo lekker rijden in de gewone stand, of als je normaal op de weg rijdt. Dat is natuurlijk wel uh, erg prettig ook. En voor de rest, uh, we gaan even een uh, van 0 naar 100 uh, doen in de sportstand. Even helemaal stilstaan, sportstand in, de vering gaat dan ook wat stijver worden. De versnellingsbak die gaat wat uh, hoger in zijn toeren, uh, er zijn 9 baks uh, automaten van Mercedes zelf die in de comfortmodus uh, gewoon heel prettig schakelt, uh, goede momenten kiest om op of af te schakelen. 0 naar 100. Vrij snel, 195 pk met veel 400 Nm terwijl het natuurlijk uh, ja, lekker trekt en lekker door kan uh, rijden. Er zit een panoramadak ook in, wat natuurlijk wat meer licht binnengeeft, wat uh, prettig uh, rijdt vind ik zo. In Nederland zien we deze auto niet, eigenlijk niet veel op de weg. Waarom niet? Ik denk, in Nederland is een vrij vlak land en we hebben geen wegen waar iemand woont waar je onbereikbaar bent uh, zonder een uh, jeep of een 4x4. En, uh, deze auto doet het waarschijnlijk wel goed in uh, Scandinavische landen, in uh, de berglanden, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland. Rusland zal dit ook waarschijnlijk goed doen. En daar is die uh, ook veel populairder dan hier in Nederland. Maar deze één 22D, all-train kom je bijna niet in Nederland tegen en dat maakt hem heel uniek. Ik vind hem wel van de buitenkant stoer ogen en het, uh, ja, het is gewoon uh, een hele gave auto, vind ik. Comfort zit ook niet, uh, niks te missen, het is gewoon een echte E-klasse. Burmester soundsysteem bijvoorbeeld zit erin, waardoor hij gewoon een goed geluid geeft. Verder, head-up display, zodat je je ogen veilig op de weg kan houden. Van een leuk detail van deze E-klasse All Train is de trekhaak. kofferbakruimte doen we open. Als we die indrukken Komt zo meteen de rest die de trekhaak tevoorschijn. De de zo is die ook maar weggewerkt. We kunnen hem ook weer weg laten doen. Als het goed is. Hup! En weg is die.